Leuk leuk te kijken naar een goed nieuw video en vandaag gaan we weer de Star Stable update opnemen. En dit is een keer een korte update, maar laten we snel gaan beginnen. De update is vandaag in Moorland. Er zijn nieuwe dekjes en beenbeschermers uitgekomen en de race van Linda is weer terug. Ik heb een keer trouwens in de video Elisa Lisa gezegd, maar ik bedoel natuurlijk Linda. Um, dus we gaan eerst even naar de nieuwe dekjes kijken. Mijn zusje staat hier naast me, want die vindt, een beetje, vindt het erg leuk om mijn video te verstoren. <lacht> hier in Borland verkopen ze dekjes en beenbeschermers. Niet in mijn gestaan, staan, kan ik ook niet kijken. Oh, dit zijn de nieuwe dekjes. Dan heb je als eerste deze roze zalmachtig, een beetje oranje zalm. Um, ik vind het op zich wel een vette kleur, alleen niet op dit paard. Ik vind op dit paard gewoon niet zo mooi. Het is een beetje champagne-achtig. Dan hebben we deze mintgroene uh, zadeldek. Ik vind deze net iets te metallic. Uh, dus ik vind die echt heel erg mooi ofzo. Op zich, als je iets minder metallic was geweest, ik heb hem echt een hele mooie kleur gevonden. En deze blauwe, die vind ik echt, echt heel mooi. Uh, ik kan niet wachten om deze te kopen. Alleen, op een of andere manier passen deze... Nou, dit dekje past wel op dit paard, maar... De rest was niet zo goed op dit paard. Maar deze vind ik echt een heel mooi dekje. En deze gele. Oh, die vind ik echt, echt heel mooi. Ik heb nog niet eens alle andere dekjes trouwens. Ik heb deze en deze. En ik heb deze. Ik heb trouwens nog niet eens de paarse. Wat erg, die wilde ik eerst. En is er ook weer eentje met minder stats? Oh, dat is de gele. Waarom de gele, de leukste kleur? Maar, ja... Um, yeah. En dan heb je ook nog alle BMW-schermers hierbij. Um, ik ben er niet van plan om het nu te gaan kopen, denk ik. Denk ik het niet. Um, maar dat komt omdat ik nu niet zoveel Starcoins heb. Dus ik heb gewoon 28.52.40. Maar ik heb afgelopen zaterdag geen Starcoins gekregen, volgens mij. Want ik begon volgens mij 27.052.40. En ik had ook een code ingevuld waar ik 100 bij kreeg. En ik zou deze zaterdag gewoon krijgen, maar ik heb het niet gehad. Volgens mij. Ik ga even starstil daar een dingetje over doen. Um, maar dit zijn dus de nieuwe kleding of tag die is uitgekomen. En hier staat dan weer Linda met die ene race. En die is natuurlijk al eerder een keertje uitgekomen. Are you interested in showjumping? Then you're in luck. Meteor and I compete in show jumping competitions around Jorvik as often as we can. It's a great way to build confidence and push your skills as a rider. If you'd like to try out show jumping for yourself, how set set up a course that adheres uh, to regulations for the sport. In the, even though you won't be judging, this will give you a good idea. Het is like to compete competen Professionally. Professionally. Zo, ik kon er echt even niet uitkomen. Enjoy the ex exhibition. If you weren't already pursuing show jumping as a focus, maybe this will ignite a new passion. ik ken deze natuurlijk al. Maar ik heb een beetje een hekel aan deze race. Want ik kan hem gewoon niet zo goed. Dit moet je ook mee gaan doen. <laughs> Waarschijnlijk bij je zin namelijk. Zeker omdat ik paard al, kijk hoe laggy ik ben. Ik weet niet of jullie het ook zo erg zien hoor. Als jullie het ook zo erg zien. Um, sorry, het is heel druk hier in de Moorland. Het lijkt altijd een Moorland. Maar, um, ja, nu lijkt het al enorm erg. Uh, zojuist toen de update net uitkwam, toen was het nog lekker, Want toen was het, iedereen, dacht ik zal oh, ik moet je zo de winter zien en dat soort dingen. Dus toen kwam ik online en het was gewoon, smart. mijn opname gewoon stond niet eens aan, het lijkt al erger dan dit. Dus ja, dan heb ik natuurlijk wel mijn extra optie opties voor uh, beter beeld, ik ook gewoon uitgezet. Maar het was echt bijna niet te doen gewoon. En de race is geëindigd. Great job Kelly, and QDI worked really hard too, but don't you agree, Meteor? I you train here with the horse of her choice once a day. Or if you just want to try for a high score, you can practice as often as you want, using the race board. I hope you can train together again soon. Nou, het was al voorbij. <laughs> dat was de update. <laughs> Laten we even nog een keertje doen. Ik krijg er gewoon 125 XP voor. Ik ga gaan kijken of we nu beter kunnen doen dan 50 seconden. In een concentratiemodus en dan botsen we tegen het hek, want ja, dat doet iedereen dat is een normale zaak. Weet je, dat hoort in een race. Ik weet nog niet dat mensen juichen omdat ik de sprong heb gehaald, maar mensen juichen omdat ik bijna van mijn paard afviel. <laughs> ja. Ik denk dat ik bijna van mijn paard af viel. Zo dan een botje tegen het hek aan en zo. Wow, wow! dat ik echt van. Je uh. is er voorbij aan Zie Ja ook. Ja, dit is een beetje korter over die spreekschoenen. Speekschoenen. Oh, 54 seconden, dat is niet beter. Utah, tuck the Jones with such confidence. The two of you must share a very strong bond. I'll hope train was the you can try for as scores as often as you want using the raceboard. See you soon. Even kijken. Ik wil eigenlijk wel de beenbeschermers gaan kopen. Want die. Of het nou nu koopt of later. Ze zullen al, de hele tijd gewoon met, um, met starcoins te koop zijn. Dus weet je, dat kan ik nu wel koop of later. Um, ik wil de gele, denk ik, kopen. Ja. Blauwe, denk ik ook. En ik weet dat ik deze roze nog niet heb. En ik heb het dekje wel. Dus dat is lekker handig. De er ook maar bij. Ripstar coins. <laughs> en ja, deze... Setje zou ik hier ook gelijk erbij kopen. En dan heb ik gelijk de oude vier setjes ook. Maar. Um, weet je wat? Ik koop... Um, deze... Gele... En het blauwe setje gewoon. Dus doe je... En... Dan koop ik deze paarse er ook gelijk bij. Want ik wil het al de hele tijd al kopen, maar ik koop het elke keer niet. Dat is echt... Nu heb ik uh, het blauwe setje, het gele setje, het roze setje, het groene setje, het paarse setje en het grijze setje. Dus nu komen een paar beelden dat ik die op een paard heb samengesteld met een leuk setje. En dan zal ik even uitleggen waar ik dat heb mee samengesteld en dat soort dingen.